Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben Wendy Grutters, 55 jaar en raadslid voor Nijmeegs grootste lokale partij, Stadspartij Nijmegen. Niet links, niet rechts, maar 100% Nijmeegs. Jong senioren, gepensioneerden en ouderen hebben onze volle aandacht. Wij zorgen dat ze oud kunnen worden in hun eigen wijk. Bijvoorbeeld in de 60-plus seniorencomplex met gratis parkeergelegenheid voor zorgverleners. En die gratis 65 plus OV, die komt terug. Het is genoeg geweest met al die hardnekkige overlast. Daaraan geven we alle prioriteit en pakken we aan met meer preventie, betere controle en betere mogelijkheden om overlast te melden. Geen verdere verkamering in Nijmegen, maar uitbreiding van studentenhuisvesting bij de SSHN. Bijvoorbeeld hier, als de GGD straks verhuist. De woningnood lossen we op door meer bouwen en betere doorstroming. En daarom moeten woningen in de eerste plaats beschikbaar zijn voor mensen die uit Nijmegen komen. We denken ook aan andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van erfpacht of aan woningcorporaties te vragen om vaker woningen te verkopen aan scheefwoners. Maar daarvoor in de plaats moeten die woningbouwvereniging dan wel één of liefst twee woningen terugbouwen. Ik doe mee voor Stadspartij Nijmegen.